Oh. Nee, voor de, toch zou jij dat gewoon moeten doen. <laughs> ja. dat was gewoon leuk voor, de, voor je video. Oh. Ja, Tess draagt hem even, want ik heb last van mijn hand. Oh. Lekker Tess? Ja. Yeah. De spruggles oh. van mijn bixie meisje. Misschien dus kan je even water in de bak gooien en dan kan ze drinken. Dan ga ik je daarna aanmelden. Wow. Wow. Oh! Dan ga ik die Oh! is helemaal leeg. Nou, had hij vast dorst? Ja, vind ik. Maar hier is die ook leeg hoor. Nee, is een klein beetje, toch? Ja, oké. Okay. Hier zit nog een beetje in. Er zit nog een beetje in. Die was helemaal leeg. <laughs> uh, wel, we gaan het zo niet. Oh, Leukje, <laughs> dan kan ik er tenminste filmen. Ja. Ik heb een goede bijgekregen. en ik ga laten zien wat erin zit. Er zit een kaart in, Er zijn hun nu mee bezig. Er zit in een bixi-rozet. Zo. Wacht, ik moet hem even Helemaal mooi doen, zo. Zo, een Bixie gaat zit erin, ik leg hem even daar neer. Dan zit erin een haarklip. Voor een knot, een knotclip. Dan zit er nog meer in, hoe kan het anders, een roze worstel. Voor jezelf worstelen heb ik een, dus volgens mij een, ik weet niet wat het is. Het ziet er wel goed uit. Ik ga het even openmaken. Zo. Hier zo. Dan kan ik hier denk ik mijn sleutel hangen. Zo. Tada. Dan. Nou daarvan zitten er twee in. Maar ja. Ik kan die andere even niet zien. Wat hier heb ik snoepjes? Nou, dit is. Van Pavel. Hebben we brokjes. Hebben we een. een boek. Van die Pozen. Een kortingskaart. Ja, Daar een haarklip. Een En ik pak even nog wat. Oh ja, de Bexie Rosette heb ik al laten zien. Dus die hoef ik niet te pakken. En dan heb ik ook nog nog eentje. En... Ik weet al wat ik hiermee ga doen. Ik ga deze weggeven voor jullie. En wat je daarvoor moet doen is op een video... Op, zo, op ons kanaal abonneren. En deze video doorsturen. En daar moet je dan als van maken. Daar ons toesturen en dan kan je... Ja, de kans maken om pizza te winnen. Dus, uh, veel succes! Nou, ik krijg een privé les bij uh, Joyce. Ja, de rest is yes. afgemeld hè? Ja. Yeah. Yeah. Nou, daar gaan we. Oh. Zeg je? Was een beetje. Dan? Oh. We even... staat dan samen. We staan ja. samen. Hé, hey, uh, even opruimen, Tess. Wat? Of Kim, iemand. Ja, ze hebben gepoept. Ik ga naar op de zakel Samen met Kim. Oh, is nou, -journal. Ja. welkom Oeh. in ons parcours. Eerst maar even lekker rustig rondstappen, een beetje ruim om de hindernissen heen. Ja, ja. Nou, welkom bij de obstakeltraining. Ja, Dankjewel. Welkom. Ik ben Joyce de Vos en ik geef vandaag hier de obstakeltraining. Ja, wat gaan we eigenlijk doen? We gaan een half uur lang gaan we met allerlei obstakels aan de slag. Dat is lekker, dacht ze. Nee, niet trekkend, hè? Ze mag erin buiten, zei Joyce. Ja, klopt. Maar ze is er niet gewoon niet bang van. Als ze echt gaat opeten, dan halen we ze wel even uit de mond, oké? Okay? Ja. Nou, dat was het. Ja, kom maar. goed zo. En daar is ons Kimmetje. En ons Kimmetje, dat zou niet goed gaan zonder eten. Precies. Dan hebben we hebben heerlijke is... poffertjes vandaag. En het is nooit te veel poffertjes. Nooit te veel. Hoe laat is het nu dan? 10 uur. Ik bedoel maar, best tijdsje voor toch poffertjes. Ja. Ga naar de toe. Jee! Ik heb net mijn Bixie-spel gedaan en ik ben de eerste geworden en we hebben allemaal een prijsje gekregen. En ik heb zo goed jij? Ik heb gedresseerd en uh, springles gedaan. Hoe hoog heb je gesprongen? 70 tot 80 centimeter. Dat is nog geen bixie springen meer. Nee. Dat vond ik ook al. Met hoeveel was je dan? In mijn eentje. Oh. Ja. Ja, dan heb je wel al de aandacht voor jezelf. Ja. Nou, ik ga naar de dressuurles en ik denk dat de mama er ook nog een stukje wacht helemaal is. Heb je zin in? Ja. Is het spannend? Weet je. Weet je wel waarom? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Zo een beetje spannend vind Bel is braaf! Alleen hinnert ze nog al veel. Top, Bel is echt helemaal of niet. Zei je, Tess! Bel zijn helemaal niet. Nee, Bel is echt braaf. Ze doet hartstikke goed. Ja. Brava pony! Ja, dat wel. Oh. Ze heeft een ook te vertellen. Kijk, ponies. je moet even de baard afscheren. Oh. Wat oh, lopen je netjes. De wordt je man. Een man? Oh. Nee. oh. nee, ze wordt een haan. Kijk, staat hier staat er zo, altijd zo'n plukje omhoog. Wat doe je toch allemaal met die pony van je? Ja. Nou, oh, we bel. <laughs> Volgens mij ben je schoor morgen. Kom. Morgen kan ze niet meer. Nou, wat vind jij ervan, Mixida? Ik vond het heel leuk en. Uh, ja, je ziet ook hele schattige en dat is ook gewoon leuk te zien. Ik vond het uh, een geslaagde dag. Ik ook. En jij Kim? Wat vind jij van als krom? het wel zwaar als krom. Maar goed, nu dan niet, we hebben wel een lekker uitje. Vergeet niet naar Kim haar video te kijken, die is echt heel grappig geworden. Bixie groom voor een dag. Oh nee, big gewoon Bixie groom denk ik. Hij heet Bixie groom! Jimmy! Ja, doe maar, doe maar. Big groom en dan even Jazz Doe maar. Ja, we gaan nu. Big groom Is dat goed? Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duim omhoog. En vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende keer. Doeg. Ja, Goed, kindjes.